Welkom allemaal, in deze video gaan we rekenen met letters, oftewel algebra. En ik ga jullie laten zien hoe je variabelen, oftewel de letters, met elkaar kunt vermenigvuldigen. We beginnen even met een aantal algebra regels. We hebben in de vorige video kunnen zien dat je gelijksoortige termen bij elkaar op mag tellen en van elkaar af mag halen. Dus bijvoorbeeld 3x plus 5x, gelijksoortige termen, geeft samen 8x. 7a. Plus 4b, nou a en b zijn niet gelijksoortig, dus deze kan ik niet bij elkaar optellen, oftewel ik kan hem niet kort schrijven. Maar hoe zit het dan met vermenigvuldigen? Nou, vermenigvuldigen is lekker makkelijk, we hoeven namelijk nergens naar te kijken, het mag altijd. Letters vermenigvuldigen mag dus altijd, maar hoe gaan we dat doen? Laten we beginnen met een vermenigvuldiging, a mal b. In de vorige video heb je gezien dat wanneer we een getal vermenigvuldigen met een variabele, we het keerteken tussen het getal en de letter weglaten. Nou, tussen twee letters doen we precies hetzelfde. Oftewel a mal b is gelijk aan ab. Nu had ik dit ook kunnen schrijven als ba, maar we hebben de afspraak, de variabelen schrijven we in alfabetische volgorde. Dus eerst de a en dan de b. Dus a maal b is gelijk aan ab. Wanneer ik heb x maal i, inderdaad, x i. Maar hoe zit het dan met 2x keer 5 i? Nou 2x kan ik schrijven als 2 keer x. Dit moet ik vermenigvuldigen met 5 i, oftewel 5 keer i. En nu zien we staan 2 keer x keer 5 keer i. Maar dit is hetzelfde als 2 keer 5 keer x keer i. Nou, ik weet 2 keer 5, dat is 10 x keer i is x i, dus ik krijg 10 keer x i. En dit is 10 xi. Nou, nu denk je misschien, poeh, dat is een hoop schrijfwerk. En inderdaad, dat klopt, want het hele tussenstuk, wat nu oranje is, dat gaan we uit het hoofd doen. Dus dit hoeven we niet elke keer te noteren. Je mag in één keer noteren 10 xi, Oftewel, 2 x keer 5 i is 10 xi. P maal p, hoe zit het met p maal p? Nou, wanneer ik nu even terugdenk aan de getallen, dan weet ik nog dat 7 keer 7 kon ik schrijven als 7 kwadraat. Voor letters geldt hetzelfde. Dus wel p maal p is p kwadraat. Dus p maal p, p kwadraat. Laten we eens een paar voorbeeldjes doen. We nemen 3p keer 12q. 3 keer 12, 36. p maal q, pq. Dus ik krijg 36 pq. Dus ik vermenigvuldig de getallen met elkaar. Ik vermenigvuldig de letters met elkaar en zet deze erachter. 2x keer 4y keer een half z. De getallen 2 keer 4 keer een half. 2 keer 4 is 8 keer een half is 4. Dus ik krijg 4. En x keer i keer z geeft x, i, z. We hebben 7a keer 3b keer 2a. 7 keer 3 keer 2 is 42. A keer B keer A. A keer A is A kwadraat. keer B geeft A kwadraat B. Plaats ik erachter en daar hebben we het antwoord. 2S keer 6 keer 3T. Ik zie een 2, een 6 en een 3. Dit geeft 36. En ik heb nog een S en een T. Dus ik krijg 36ST. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de video.